Laten we eerlijk zijn, de houdbaarheidsdatum van eindeloos consumeren en weggooien is verstreken. Dat zien wij, dat zie jij en dat ziet de overheid. Gelukkig maar, want daarmee is de stip aan de horizon duidelijk. Een duurzame toekomst. Het goede nieuws is dat je daar vandaag al mee kunt beginnen. Of je nu al flink op weg bent of net de eerste stappen zet. Samen maken we inzichtelijk waar jouw organisatie of afdeling nu staat en met welke aandachtsgebieden je aan de slag kunt om door te pakken op duurzaamheid. Het fijne is dat dat niet in één keer hoeft. Je kunt natuurlijk beginnen met afvalscheiden, maar je kunt daarnaast ook aan de slag met je medewerkersbetrokkenheid, je leveranciers. De menukaart voor een duurzaam morgen bestaat uit diverse aandachtsgebieden, afhankelijk van aan welke knop je wilt draaien. Begin met de dingen die energie geven en vier je successen. Dan gaat de bal vanzelf rollen. Direct weten waar jij nog stappen kunt zetten richting duurzaamheid? Start jouw quickscan op www.prezero.nl slash quickscan.